Dit is Earth Matters TV. We gaan verder met het tweede deel van het interview over uh, de familie, een aardse waarheid die nooit meer dan hemel haalt. En je zegt ook uh, in je stuk van mijn belang van een familierelatie kan en mag alleen door mij geduid worden als ik schepper ben van mijn eigen werkelijkheid. Wat bedoel je daar precies mee? Um. Nou, waar ik gaandeweg eigenlijk achter kwam, is dat ik dus uh, ernaar er verlangde om te ervaren hier op aarde wat het is om schepper te zijn van mijn eigen werkelijkheid. Dat vond ik heel vreemd, dat ik dan dus een volledig uitgekoude werkelijkheid voor mijn neus kreeg. Mm -hmm. hè, terwijl ik mocht leren om schepper te zijn van mijn eigen werkelijkheid. Maar er was helemaal geen plek voor mijn eigen werkelijkheid. Um, wat zei je nou als eerste? Want dan ben ik hem even kwijt. Um... Wat er door mij geduid mag worden. Ja, mijn belang van een familierelatie oh, ja. kan, ja. al kan en mag alleen door mij geduid worden. Precies. Als ik schepper ben van mijn Precies. eigen werkelijkheid. Ja. Dus op het moment dat ik uh, uh, uh, mezelf daar niet in bekrachtig. Dat ik geen schepper zou zijn van mijn eigen werkelijkheid. Dan kom ik direct in de driehoek terecht in het kind onbewust hogere zelf. Nou, daar valt altijd wat te heden. Um, ik, ik, ik heb ooit wel eens... Um, uh, familieachtige opstellingen gedaan, en, en dat, dat, dat was eigenlijk een pad die ik diende te lopen, die dus heel erg uh, aanhaakt op die driehoek waar ik het uh, een aantal keer over gehad heb. Ja. Um, en waarin ik uh, zelf aangaf, ja ik wil eigenlijk gewoon mijn wezen opstellen. Weet je wel, nou, dat, dat, daar moest dan echt uh, over nagedacht worden, want dat was niet de bedoeling natuurlijk. Uh, mm -hmm. Dat stond niet in de protocollen, laat ik zo nee, zeggen. Nee, nee. Um, en toen, toen ben ik echt ook gaan staan van, ja, maar luister, ik ben hier de schepper van mijn verhaal. En dat hele familieverhaal, uh, uh, dat is hartstikke mooi. Maar mag ik daar mijn eigen uh, uh, positie in innemen? Mag ik daar mijn eigen systeem op loslaten? Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon, een, een, je zou het ook een systeem kunnen noemen. Het is niet mijn systeem, maar dat is wat ik zag. En um, dat is wat ik op een gegeven moment voelde. Hè, dus ik, op het moment dat ik iets daar te zeggen over wil hebben, dan dien ik dat te doen... ...als schepper van mijn eigen werkelijkheid. Als ik dat doe... Um, ...met andermans... ...middels andermans woorden... ...andermans paden, andermans systemen... Uh -huh. ...dan draag ik niet mezelf... ...en dan ben ik in die uitspraken... ...eigenlijk al geen schepper meer van mijn eigen werkelijkheid. Uh -huh. dus, dus dat is ook waarom ik vaak... ...nieuwe woorden verzin. Um, en daar en er heel erg op bedacht ben... ...dat ik zoveel mogelijk... ...mijn eigen teksten en woorden draag... ...vanuit eigen ervaring. He, dus... Uh, uh, wat helemaal niet wil zeggen dat ik voor 100% alwetend ben, uh, dat, is, dat is niemand en, en tegelijkertijd iedereen. Maar, en dat ik alles altijd draag, hè, want ik ben ook onderhevig aan dit experiment. Uh, maar voor mij is dat wel een hele belangrijke onderlegger, mm -hmm. waarin... Uh, uh, ik ...terug kan geven aan mensen van uh, die, die, die, die, die vragen van twijfel stellen. Hè? Van ja, maar uh, hoe weet je nou, is dat universeel of is dit van jou? En hoe weet je dat dan? Ja. Die vraag komt uit de matrix. Ja, precies. Uh, die vraag roept, die, die is eigenlijk matrix onhevigd. Dus die roept twijfel op, die roept allerlei emoties op... ...die sowieso die driehoek in stand houden. En ja. uh, dus, dus uh, wij hebben dit interview uh, gepoogd eerder te doen... En, ja. ...en toen raakte ik constant in de afleiding... Um, omdat ik meende hem te moeten verantwoorden binnen dit verhaal aan Matrix. En dat kan ik helemaal niet. Mm -hmm. he, van, ik kan niet vanuit die Matrix spreken, want dat is niet wie ik ben. Nee, nee, nee. En uh, ja, dus, dus raakte ik in verwarring en uh, he, raakte ik de weg kwijt, zogezegd. En, um, terwijl als ik hier ga staan, als mijn eigen schepper, ja, dan is dit gewoon mijn verhaal. Ja. En en een vraag die ik daarbij nog wel interessant vind, is ja. jouw eerste verhaal die je bij ons hebt gepost, is valse Kundalini. Ja. Waarin je het ook hebt over vals licht en dergelijke. Ja. Wat, hoe kun je dan voor jou herkennen, zeg maar, uh, wat dat is? En zie je nog wel eens uh, dat valse licht? Die, uh, ja, wat zijn voor jou indicatoren, zeg maar, waar je naar kijkt dat dat, uh, wat dat is? Uh, nou, dat Valse Kundalini-verhaal, dat is um, dus, dus eigenlijk als je, zeg maar... Naar de driehoek kijkt uh, hè, met als centrum uh, de dood. Um, um, wat er eigenlijk gebeurde, is dat ik een, een, een ontmoeting had met iemand van wezen tot wezen, waarin alles wat op dat moment in mij niet meer, mij niet meer diende. Om uh, um, um, um, um, nou ja, mijn wezen uh, uh, te laten spreken, zeg maar, dat viel. Dus ik, dat, dat viel uiteen. Ik viel dus letterlijk een laag. Ik zakte letterlijk een, een laag dieper in mijn hart, zo, zo, zo beschrijf ik het maar mm -hmm. even. Waardoor ik uit die driehoek ging. Okay. En erachter eh, of tevoren, dat, dat maakt echt allemaal niet zoveel uit. Hè. Uh, uh, terecht kwam. Je, je zou ook kunnen zeggen dat die driehoek in één keer op zijn kop stond. Mm -hmm. Nou, kijk ik wel vaker op zijn kop. Uh, maar dat was wel heel erg een enorme verschuiving. Waardoor ik in één keer zag dat de lijn waar ik aan gekoppeld was ja, eigenlijk vals was. Heer, want, um, en met vals bedoel ik eigenlijk dat hij gekoppeld zit aan deze symboliek. Aan dit pad, he, wat, wat een, een symbolisch pad is, die driehoek, he, die, die tot in de dood en reïncarnatie uh, doorloopt, he, Want dat is een, een, een oneindige loop. En um, um, ja, dat was voor mij een enorme schok, want ik heb net een boek geschreven over de vrijheid van het grote weten, he, waarin ik een heel verhaal... Uh, uh, uh, vertelde ook over uh, mijn ziekteperiode. Waar ik uh, ook uit ben gestapt door gewoon uh, de, de diagnoses, uh, de, de, letterlijk de titels, gewoon niet te aanvaarden als van mij. Ja, dit is niet wie ik ben. Dus uh, dit, is, dit voelde meer als een soort zieke taal. En uh, dan dat ik dat nou uh, moest gaan vertegenwoordigen de rest van mijn leven. Ja. Hè, dat is weer zo'n zo zo stepping stone binnen de matrix die ik diende uit te leveren. Waar ik op een gegeven moment gewoon van dacht, nou ja, dat zal wel. <laughs> maar... Volgens mij ga ik er gewoon klaar mee zijn, want ik heb er helemaal geen, geen oorspronkelijk gevoel bij. Mm -hmm. En uh, die Falskunelini, uh, zo, zo, zo heet het stuk, en zo, zo zag ik het ook. Die heb ik daarna natuurlijk nog talloze malen gezien. Ja. Hè, en, dus... en dat is ook, kom je dan zeg maar buiten die uh, driehoek, en kun je dan pas die driehoek zien voor wat hij is? Ja, nou kijk, um, dat is denk ik ook voor een volgende keer. Hè. Dat, dit is natuurlijk, daar kunnen we het urenlang over hebben, uh, maar de dood. En de lagen die de dood kent, zeg maar, dus die cirkels om die driehoek heen, die zijn gelinkt aan, aan de lagen waar je in het leven in hebt gezeten of in geleefd. Zeg maar. Dus als je bijvoorbeeld heel erg in het engelenverhaal zit tijdens het leven, dan ga je in die loop. Dan, ga je daar, daar, daarin, dan kom je zeg maar, daarin terecht in het sterfproces en dan ook weer terug in het leven. Zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon een loop die elkaar in stand houdt. En, um, want wat vroeg je nu net? Nou, hoe je dan, zeg maar, uh, wat voor jouw indicatoren zijn. Ja. Uh, of je vals licht of valse ja. beelden ziet, Precies. zeg maar. Hè? Want ja. het, in die valse kundelini ja. viel dat verhaal Precies. uit één. Ja. Ja, en wat zijn dan, en nu, en nu teken je deze ja. eh, driehoek. Ja. Kun je die dan alleen tekenen op het moment dat je daaruit bent? En ja, en hoe, wat zijn dan indicatoren voor jou, zeg maar, dat je... Uh, ja, dat je daaruit bent. Nou ja, dat is natuurlijk uh, hè, wat ik dus net ook zei, die lagere kijk ik mijn hele leven al naar, omdat ik de dood een uh, bijzonder afzichtelijk fenomeen vind hoe die mm -hmm. hier gespiegeld wordt. Ja. En als jong kind keek ik daar al naar. Dus ik heb daar heel veel in geobserveerd. Ik ben ook gevoelsmatig daardoor doorheen gegaan van waar ga ik dan dan heen? Het is een soort energetisch web waar je daar dan, uh, dan doorheen gaat en dan kom je zogenaamd in een andere wereld. Hè, waar mm -hmm. ook veel bijna doodervaringen beschrijven. Uh, die dus waarschijnlijk heel licht en, en vrij lijkt... maar uiteindelijk dat ook niet blijkt te zijn. Het zijn allemaal lagen die dus ook... Uh, die, die daar net zo goed liggen als hier. Het is niet zo dat hier allerlei lagen liggen... en dat het dan na de dood ineens ophoudt. Dat is gewoon een soort spiegel. Mm -hmm. Dat spiegelt zich eigenlijk. Ja, ja, ja. En daarin uh, ben ik steeds meer gaan leren zien... van ja, daar zitten gewoon een hele hoop valse uh, lijnen in... omdat het me stuurt. Zo simpel is het. Ja, het wil mij sturen. Alles wat mij wil sturen... Wat mij vleugels wil aanpraten, of een uh, opgestegen meesterschap, uh, een toekomstige opgestegen meesterschap wil aanpraten. Of uh, uh, überhaupt het pad naar verlichting, het pad naar uh, uh, goddelijk leren zijn, zeg maar. Mm -hmm. um, um, je dat je het nog niet bent. Ja, nou ja, dan kom ik toch weer op, op een stukje wat ik ooit schreef. Wat ik, die staat toevallig boven een ander stukje. Ik had hem niet willen voorlezen, maar ik ga het toch doen. Um, en dat is de volgende. Door gezamenlijk te weigeren een leger te bouwen tegen ons denken en al wat ons erin wil sturen, hervinden we ons natuurlijke zelf. En weten we weer, als in een tijdloos ogenblik, hoe het voelt om een idee van cirkel blozend rond te leven. Um, en dat is heel poëtisch, maar het gaat over sturing. En dat tot in het diepst van ons genen zijn we gestuurd om in dit verhaal uh, te denken dat... Bij bestaan. Ja. Even uh, terug naar de beelden die je zag. Hè. Je, hebt, je hebt het over een energie, een, een soort uh, zuigende zwarte drap. Uh, en los van de naam die we eraan geven, bijvoorbeeld Black Ghoul. Hè, dan zeg je dat we dat zelf in onwetendheid dag na dag opbouwen. En die geven we ook alle macht van de, de wereld. En dus je suggereert daarmee dat we onwetend onze eigen gevangenisbewaarders zijn. Ja, dus met welke beelden ben jij je daarvan bewust geworden? En kom jij ook van die donkere vervuiling af? Nou ja, weet je, <coughs> bewustzijn is, is natuurlijk... Uh, ik zit hier zelf ook middenin. Hè? Dus uh, je, Het is niet zo, dat is ook wat je volgens mij net vroeg... Van ja, moet je dus helemaal daaruit zijn om het te kunnen zien? Mm -hmm. Ja, wellicht. Maar um, dat, is, dat zijn momentopnames. Ik leef hier gewoon net zo in, uh, ja, zoals iedereen. En... Um, um, op het moment dat ik mij dus volledig identificeer eigenlijk met, met, met die driehoek en, en dat rondje eromheen als zijnde de waarheid. Mm -hmm. uh, op dat moment leef ik hem en bouw ik hem dus verder uit. Hè, dus het is, um, dit, dit is dit uh, de, de, Heel veel um, uh, taal, boeken, wetenschap, geneeskunst en dergelijke is erop gebaseerd om hier verruiming in te vinden. Mm -hmm. Maar we stoppen de symboliek en de rituelen niet. We stoppen um, de opbouw niet. Snap je? Mm -hmm. Dus het dus blijft bestaan en daarbinnen proberen we het verruiming te vinden. Dus dan krijgen we een nieuw medicijn, een nieuw soort ziekte. Nou ja, eigenlijk andersom natuurlijk. Maar dat vraag ik me dan ook af. Maar goed, en dan krijg je bijvoorbeeld um, uh, een, een, een nieuw chakrapunt, nieuwe energiepunten. Uh, dus van alles mogelijk aan verruiming. Maar het blijft natuurlijk, dit verhaal. ja. ja, ja omdat we dat niet weten, houden we dat in stand. En in dit verhaal dienen wij een onbewuste te hebben. Mm -hmm. En van onwetend naar weten te gaan. Mm -hmm. nou, hoe krijg ik dan die teksten uit mij? Ik heb, ja. ik heb weinig school afgemaakt, ik zeg dit, <laughs> ja, omdat ik dacht, nou ja, weet je, dan moet ik dus heel veel leren. Dan ga ik mijn hoofd vol met alle informatie van andere mensen. En dan zit ik vol en dan kom ik dus niet meer bij dat ongeduide eigen weten. Ja. Dus, maar dat wist ik al. Dat zit in mij, dat zit in iedereen. Ja. Dus dat weten, dat zit in iedereen. En de illusie dat je dus van onwetendheid naar wetendheid moet. Hè, en van, uh, van donker naar licht. En, uh, dat, dat, dat maakt dat wij zelf, uh, onszelf betitelen als creators van dit verhaal. En, en dat daarin steeds meer vervuiling ontstaat. Nou ja, we hoeven maar om ons heen te kijken. Ik bedoel, uh, de, de, de bossen worden steeds massaler gekapt. De ziektes worden steeds heftiger. Uh, er wordt steeds meer gif ontdekt, ook in voedsel. De kinderen hebben allerhande labels, die worden helemaal suf gelabeld momenteel. Hè, dus, het, dus het lijkt allemaal steeds verder te ontsporen. Ja. En um, omdat wij denken dat dit ons hoogste scheppersbelang is, creëren we dat steeds weer en weer. En vinden we daar wel verruiming in. Maar is dat verruiming vanuit ons eigen pure schepperspotentieel? Mm -hmm. Of niet? Ja. Andere iets wat je zegt is dat je zegt het woord kent een emotie en emotie is de brug. Hoe, hoe werkt dat voor jou? Ja, dat is. Ik gaan, gaandeweg ben ik natuurlijk ook mijn eigen teksten uh, vaker gaan bekijken, maar uh, ook wel eens van anderen. Um, hè, waarom kunnen we dan bij de ene tekst of bij het ene woord uh, helemaal open voelen gaan en bij het andere woord niet? En um, op een gegeven moment heb ik een stuk tekst geschreven over emotie. He, um, emotie wordt vaak bekeken langs dualiteit, zoals alles. Mm -hmm. Want we leven in dualiteit. Dat is wat ze zeggen. Maar ik herinner mij, of ik zie beelden in mij, van emotie als een dealiteit. Van oorsprong ben ik bedoeld om te delen. He, ik deel. Um, ...in samen, ik deel in weten, ik deel in, uh, in licht. Um, en dat um, is een dealiteit. Dat is iets heel anders. Dus op, de, op het moment dat ik emotie zo ga bekijken, dan is emotie... Uh, uh, uh, ...eigenlijk energetisch bekeken, een soort brug die verbindt. Ik schrijf, beoog alleen maar, verbinding. Dat ik zou niet weten uh, wat ik anders zou moeten doen. Snap je? Een, dat een is... soort portaal. Ja, ja, ja, dat is, ja, dat is eigenlijk heel natuurlijk uh -huh. in mij. En dat uh, ontstaat vanuit uh, dat diepe ongeduiden, wat heel vredig is van oorsprong, hè, wat ook vol verbinding is. En als ik daarin zit, ja, dan, kan ik maar, dan kan ik mij uh, geen wereld voorstellen die duaal is. Die is daar niet. Uh -huh. hè, dus, dus, dus ik gebruik emoties. Dan om, om een brug te maken die dus verbindt naar vrijere werelden buiten deze symboliek. Dat is eigenlijk hoe ik het voel. Als een, ik voel het als een dualiteit. Mm -hmm. Omdat op het moment dat ik emotie moet gaan zien als dualiteit, ik al gelijk in de val zit. Dan moet ik weer geheel, dan moet ik weer naar de therapeut. Met alle respect, hè, uh, therapeut is een mens die uh, in zijn eigen hoogste belang... Hè, dus het, maar het gaat even om het woord... Hè, therapie en, en het woord in kind en het woord, even los van uh, de, de, de persoonlijke beleving. Um, hè, dus, dus, maar daar ben ik heel lang in verstrikt geweest. Mm -hmm. En dan moest ik weer therapie, dan moest ik dit en dan moest ik dat en dan moest ik weer heel. En ik kwam, ik, daar kwam ik nooit uit. Want ik werd nooit aangesproken op het wezen in mij die al heel is. Die die heelheid kent. En dat... Um, toen ben ik nog veel bewuster gaan schrijven. Toen dacht ik, oh ja, dit is wat ik beoog. Dit is wie ik ben, dit is wat ik wil, dit is wat ik doe. Zoiets. Ja. Weet je? Ja. Leven is geen kwestie van tijd, maar een kwestie van samen. Dat is een prachtige uitspraak van jou. En in dit stuk voeg je daar een stukje aan toe. Dan zeg je, een galactisch samen wel te verstaan. Mm -hmm. nou, wat voor vorm heeft dat in jouw leven? Ik kan me voorstellen dat dat nou niet heel erg samen voelt met de ontmoeting die je net beschreef. Met die man die, uh, en die deze piramide bestuurt, min of meer? Ja, die daar een, een, een afspiegeling is van, hè, van de energie die, um, ja, die daar sturend in is. Mm -hmm. um, nou, de, de, de grap is, dat we, we hebben deze vraag net ook al een paar keer gepoogd, uh, die hebben we eruit geknipt. <laughs> maar op het moment dat je de vraag stelt, dan kom ik in een heel diep soort verstilling terecht. En dat is heel grappig om te voelen. Dat is eigenlijk ook precies wat ik bedoel met dat ene zinnetje. Dus als leven een kwestie van tijd moet zijn, hè, dan kom je dus in die, in, die, in die race terecht. De klok tegen de tijd, want ja, voor je weet, ben je, sterf je eraan. Mm -hmm. En dat geeft een heel onrustig gevoel waarin ik eigenlijk al uh, uit mezelf ga. Hè, en, dat is, uh, en dus op het moment dat ik uit, die, die, die, die, die, uit dat wezen stap, dan, dan ben ik natuurlijk gewoon die ik in die in die piramide die die piramide in stand houdt. Maar op het moment dat leven een kwestie is van samen... kom ik in een heel diep soort stilte terecht... die wezenrijk gedragen wordt door heel veel wezens om ons heen. Want we hebben het net natuurlijk daarover gehad. Maar er zijn ook wezens die zo'n diep gevoel... voor vrede en, en, en uh, gezamenlijke verbinding kennen. Dat is zo'n oorspronkelijk zijn... Um, ...dat samen daarin uh, uh, een, een voorkomen normaal is. Hè, dus, uh, en heb je daar net zo'n persoonlijke uitwisseling? Ja, mee ja, als die ja, met die, kun ja zeker. Kun je daar een voorbeeld ja. van noemen? Nou, um, die, die, die had ik net al in die diepe stilte. Oké. Okay. Um, op de een of andere manier uh, heb ik van jongs af aan al... Um, ...een soort idee dat gehechtheid aan namen en labels... ...en... Um, zelfbenoemde werelden en dergelijke, dat ik daar niet in mee dien te gaan. He, dat, ik, dat ik eigen woorden dien te bedenken en eigen, uh, mijn eigen taal. Om daarmee in contact te blijven. En um, ook om de, de duale lading die dus afleidt, niet door te geven, zeg maar. Of zo min mogelijk. Ja. Dus, um, dus dat is ook waarom ik het galactisch noem en het niet duidt als... Dat is, He, dat zijn wezens die, die, die komen daar vandaan en daar vandaan en daar vandaan. Um, voor mij is het meer een soort geheel aan wezenrijken. Want er is natuurlijk niet één. Zoals, er is niet één aarde, er is ook niet één bronwereld, zeg maar. He, dat is natuurlijk lineair gedacht. Mm -hmm. We hebben nog geen idee van als je dat, als je dat alle kanten opspiegelt en draait. Ja, hoe diep die doorkijk is die wij in wezen hebben en kennen. En, um, maar dat, dat er werelden zijn aan vormen en, en kennis en kunde en weten um, die de onze um, in, in, in eenheid en in samen zijn, nou ja, ver overstijgen, ja, dat voel ik altijd. Uh -huh. En... Um, ja, daar sta ik gewoon op de een of andere manier heel diep mee in verbinding. Zoals wij allemaal. Kun je dan iets weergeven van een gesprek wat je met zo'n wezen hebt? Is dat ook zoals jij en ik? Of komen daar hele andere gedachten en gevoelens bij kijken? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het zijn gewoon, het zijn gewoon gesprekken zoals jij en ik ze hebben. Um, met een, laat ik het zo zeggen, met een heel wezenlijke energie. Um, waar... Waarin ik in het gesprek doorbraken ervaar. He, dus um, dat zijn momenten waarop ik uh, mezelf als een soort eenheid ervaar. En vanuit die eenheid dus ook uh, kan voelen en ook ga schrijven. En um, um, dat is zeg maar wat zij op dat moment spiegelen. He, vanuit hun uh, diepe gevoel voor oorspronkelijk samen zijn. He, dus zij samen, de samenenergie is voor hun leidend. Met korte, met EI. Mm -hmm. Voor ons is die leidend, met een lange EI. Ja. Wij leiden eraan, want wij komen maar niet tot samen. He, dus, uh, dus het woord samenleving, daarin wordt het woord samen wordt echt uh, duaal gebruikt als afleiding. Om constant in deze loop uh, en in deze driehoek. Te blijven zitten terwijl op het moment dat ik met iemand praat die zich heel wezenrijk bewust is van zijn eigen schepperspotentieel, er een heel gelijkwaardige uitwisseling plaatsvindt. We gaan echt niet eerst cv's uitwisselen of zo. Van uh, ik heb dit gedaan, je hebt dat gedaan. En ik weet nou, ik weet wel heel veel en uh, ik ben wel, ik ben er bijna. Dat is totaal, dat valt allemaal weg. En als dat wegvalt, dan komt er een heel diep soort stilte. Die, wat ik net ook zei, die ongeduid mag zijn. En van daaruit komt er een uitwisseling die eigenlijk heel telepathisch... dat zouden we dan nu op aarde telepathie noemen. Er zijn vast nog heel veel andere woorden in de toekomst die daarbij komen. Hè? Hoe zo'n uitwisseling kan plaatsvinden in beelden, in vormen, in geuren. En um, die uitwisseling is uh, ja, zo kleurrijk en zo vormrijk... He, dat, dat is eigenlijk hier op aarde heel weinig zichtbaar. Mm -hmm. he, dus dus, dus de, de kleurpotentie, de vormpotentie, he, dat zou ik dan galactisch noemen. Dat is waarom ik dat woord aanhaal. Ik kan best wel dat ik over een tijdje een ander woord aanhaal, want ik voel wel daarin ook uh, dat, daar, he, dat dat is ook een woord wat heel erg uh, af, uh, gebruikt wordt om mensen in de afgeleide te zetten. Um, dus ik denk dat ik daarom uh, <laughs> wat moeite had met, uh, met de vraag. Mm. Uh, maar, het is, maar het is een woord die ik zelf heb gebruikt. Dus ik ja, daar leer ik dan ter plekke weer van. want Ik denk, ja, dat kan ja. ik beter toch wel weer nog dieper inzetten. Ja. Maar voor mij betekent het echt uh, die enorme wijsheid aan potentie, die ik dan wel teruggespiegeld krijg. Mm -hmm. En op het moment dat ik dat voel, uh, ja, dan weet ik dat ik met een vrijere wereld uh, uh, aan, aan weten spreek... Hè, dan me hier uh, voorgespiegeld wordt. Ja. En, um, en dat voel ik ook fysiek. Dat voel ik ook fysiek. Dan voel ik uh, een enorme helderheid. Een toename in kracht. Een toename in vermogen. Dan voel ik uh, dat ik heel makkelijk uh, uh, uh, over een, een bepaald verhaal heen kan stappen. Hè, waar ik eigenlijk geacht wordt uh, nog heel lang uh, in, uh, in te, te moeten leven. En um, dan voel ik zelfs. Dat ik in staat ben, net als ieder mens, net als ieder wezen hier op aarde, om dit te stoppen. Mm -hmm. ja, dus om, om dat wat ik dien te verbeelden, um, maar wat niet uh, de volle imaginatie uh, voor mij betekent, mm -hmm. uh, dat ik dat kan stoppen. En dat ik gewoon een... een, een, een, een, een ...oorspronkelijke wereld aan onbegrensde mogelijkheden weer kan toelaten. Want het is natuurlijk prachtig dat, je, dat, dat ik hier dan mag leren dat de uh, sky de limit is... ...en dat er een onbegrensde uh, wereld uh, ligt te wachten aan mogelijkheden... ...en dat ik dat allemaal kan bereiken. Maar ik moet wel eerst eventjes uh, tot pakweg mijn 25e, 30e, al die van van, van uh, stener, stenen, stener springen... ...en dat allemaal volgen hè? en uh, allemaal leren en denken en weten en dan uh, geraak ik ooit tot vrijheid. Ja. Nou, tegen die tijd ben ik, uh, ben ik hem uh, kwijt. Ja. En ter afsluiting. Uh, in de titel zit uh, een aardse waarheid uh, die nooit meer dan hemel haalt. En het klinkt alsof de hemel niet nastrevenwaardig, uh, nastrevenswaardig is. Uh, voor jou, hoe, uh, hoe komt dat? Nee, nee, nee. Nou ja, dus daar kijk als, je, als ik kijk naar het woord uh, hemel. Als ik dat gewoon op zou schrijven en voor me zou zien, um, dan is dat zo onderhevig aan afleiding. Als ik zie waar dat, die energie die achter dat woord ligt allemaal naartoe verwijst, um, ja, dan zie ik eigenlijk voornamelijk dat dat uh, op een duale manier uh, uh, um, terugverwijst um, naar dit aardse leven binnen de driehoek aan mogelijkheden. En, en, en met de bijbehorende velden waar je naartoe gaat als je overleden bent. En dat. Uh... Nou, dat is een heel mooi bruggetje ook naar het volgende stuk wat ja. je hebt geschreven. Ja, dus het is bijzonder onaantrekkelijk eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, ja. En Die is getiteld <lacht> De dood is niet dood als het wezen spreekt tot wezenrijk. Ja. Dus daar uh, zullen we het volgende interview over doen. Leuk. En daar kijk ik uh, ook heel erg naar uit. Ter afsluiting uh, wil ik graag nog een heel klein stukje uh, voorlezen. Uh, die ook mooi aansluiten bij je laatste vraag en zo even. En uh, die gaat als volgt. Een zon ontcijferen geeft zon. Wij kennen ons eigen licht echt wel. Het is soms even helpen, uh, elkaar even helpen te kijken naar waar de zon eindigde en de puzzel begon. Precies daar ligt de imaginatie. Je innerlijke wezen laten spreken vanuit oorspronkelijk land, waar een wereld aan onbegrensde mogelijkheden je in eigen wijze inkijk verschaft. Of je er voorts, ook scheppend naar handelt, ligt eraan of je ten diepste ergens nog gelooft in zoiets als eeuwig verschil in bewustzijn. Die is er niet. Onze oorspronkelijke aard is vredig. Zoveel lichtjaren verder. Dankjewel voor deze. Ja. Jullie bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.